In deze video laat ik je zien hoe je een Google Drive bestand overdraagt naar een andere persoon binnen je organisatie. Dat kan met name handig zijn als je bijna geen opslagruimte meer hebt en de andere persoon wel. Zodra je het bestand met de andere persoon gedeeld hebt, klik je op delen en dan stel je de persoon in als eigenaar van het bestand. Zodra je op ja klikt gaat het bestandslimiet van de andere account af. Jouw Google Drive wordt nu dus een stuk leger. Heb je nou een herhaaldelijk problemen met Google Drive opslagruimte? Neem dan contact met ons op, want dan kunnen we waarschijnlijk wel wat voor je betekenen. Maar voor nu is dit een mooie tussenoplossing.